Goedemiddag, welkom bij deze livestream van MBA. Uh, we zijn hier vandaag in de bibliotheek A-Z in het Centrum van Dordrecht, in Café Amerikè om precies te zijn. Uh, om te praten met onder andere Hans Jansen uh, over ondernemen in deze wat ingewikkelde tijd. Uh, deze livestream is in het kader van MBA, het festival voor ondernemers wat wij organiseren in april volgend jaar en elke maand organiseren we een event zoals deze vandaag, waarbij een van de sprekers die tijdens het MBA festival uh, een hoofdrol speelt, aan tafel te zetten met ondernemers om te praten over zaken doen in de onderneming in het algemeen uh, en dan liefst met betrekking tot wat ze zelf meemaken. Um, ja. Jullie thuis uh, hebben ook al een rol hier vandaag. Uh, daarvoor kijk ik heel even naar mijn collega Sharon. Sharon, die uh, zit achter de chat en die beantwoordt jullie vragen. Uh, die uh, geeft eventueel jullie opmerkingen door. Dus heb je wat te zeggen? Heb je wat te vragen? gooi je het even op de chat en Sharon brengt het namens jullie in. Dus uh, dank je wel Sharon. Dan zou ik graag even wat uh, mensen willen voorstellen. Dus allereerst Hans, onze expert vandaag. Ja. Hans, wie ben je? Ja, wie ben ik? Mijn naam is uh, Hans Jansen. Ik doe in mijn werk eigenlijk uh, twee simpele dingen. Of uh, althans, voor mij is dat simpel. Ik investeer bij kleine mkb-bedrijven. En uh, die help ik uh, groeien, omdat ik bouw aan het bedrijf leuk vind. <coughs> en daarnaast heb ik een bedrijf, dat heet Open Doors Academy. En daar help ik ondernemers te met verkopen en te starten met verleiden. In een te Starten ver met, met verkopen, ja. starten met verleiden, ja. Ik heb hem al een paar keer gehoord. Dan hebben we ook Coraline aan tafel zitten. Coraline, ja. wij hebben elkaar twee weken geleden voor het eerst ontmoet via LinkedIn. Vertel eens iets over jezelf. Ja, uh, ik, uh, ik ben Belgische, <laughs> dat is hier wel interessant om te zeggen. Um, ik heb um, een bedrijf als consultant, um, daarbij help ik uh, andere bedrijven om een ISO-managementsysteem op, uh, op poten te zetten. Ik uh, coach hen daarbij. En uh, sinds twee weken ben ik met een online platform gestart, omdat ik gemerkt heb dat zichtbaarheid heel belangrijk is, zeker nu in tijden van corona. En dus uh, ik, uh, ik probeer zoveel mogelijk uh, ondernemers op het platform te krijgen om een groter bereik uh, te hebben. En het uh, platform is zowel in Nederland als in België, dus grensoverschrijdend. Superleuk. Ja, ja en dat is in deze tijd ook lastig, hè? die grensoverschrijdend. grensoverschrijden. Ja, absoluut. Ja, ja dan vertel dan eens hoe heet het platform? Start to biz Start to this. Ja. Oké, okay. dankjewel Corrine. Mehmet, vertel ja, eens. Nou, mijn naam is Mehmet Joffri. Uh, ik ben bijna 40 jaar in uh, ondernemer. Nou, pardon, uh, 20 jaar uh, als uh, schoonmaker. CQ uh, uh, managerschap in het schoonmaakbedrijf uh, heb ik uh, gewerkt. En daarna uh, de laatste 20 jaar, 21 jaar, heb ik mijn eigen onderneming en uh, ja daar ben ik uh, dagelijks mee bezig eigenlijk. Ja. Wat, wat vind jij het mooiste aan je vak? Oh, dat is bezig zijn met mensen. Dat vind ik heerlijk. Ja, dat vind ik heerlijk. Diverse, diverse soort mensen. Ik heb volgens mijzelf in mijn bedrijf 19 nationaliteiten. En dat vind ik heerlijk om mee te wow. werken. Echt waar ook mensen zeg maar... Uh, ja. Ik wil bijna zeggen hulp, helpen, maar dat komt ook wel eens voor en iemand, uh, iemand zeg maar eventjes uh, in gesprek van uh, hoe gaat het met je en uh, dat iemand jou toevertrouwt om iets te vertellen over zijn privézaken, uh, uh, dat, dat, dat zij denken dat je iets kan, uh, ja, ergens mee kan helpen en dat doe ik ook. Dat vind ik heerlijk. Ja. Dankjewel. Ja, is goed. Hans. We gaan het vandaag hebben over uh, ondernemen in deze bijzondere tijd. Ja, yeah, dat is het. Yeah. We gaan het uh, onder andere hebben over uh, efficiënt ondernemen. Mm -hmm. Een, uh, leuk ondernemen. In deze bijzondere tijd. En ja, steek van wal. Steek van wal, ja. Wat ik merk uh, op het moment aan de verschillende ondernemers die ik tegenkom. En zelf ook met het ondernemen waar ik mee bezig ben. Is dat het... ...een enorme uitdaging is om iedere keer prioriteiten te stellen. Uh, omdat we zitten ineens in een veranderende markt. Uh, nou, dat hebben we allemaal ervaren, hè. vanaf maart... Uh, ...als ik jullie uh, 1 februari had verteld, half maart gaat er iets gebeuren... ...hadden Al jullie allemaal gezegd, nou Hans, je bent hartstikke gek. En dat valt wel mee, dus deze is de eerste crisis die denk ik als een bom insloeg. Uh, en wat ik heel sterk merk is dat je... Uh, dat, je uh, ...dat ondernemers continu bezig zijn om die soort prioriteiten te stellen van... Weet je, zo'n fase net als nu ook van, uh, ga je uh, dingen organiseren of niet? Want als uh, meneer Rut op de televisie van de week zegt, het gaat nog vier weken duren. Ja, sta je continu in de wacht uh, en dat, dat zijn dingen die ik merk dat ja. leeft ja, best wel bij veel. We gaan gewoon organiseren ja. en we passen gewoon het plan aan als we onderweg een hobbeltje tegenkomen. Ja. ja. ja. Dat, uh, dat is het verhaal. Prioriteiten stellen. Mehmet, vertel eens. In deze tijd. Wat is het nou, voor jou? Ja, dat is, dat is volgens mij uh, niet alleen maar bij mij, maar bij elke onderneming, onder, uh, alle ondernemingen denk ik uh, wereldwijd, uh, staan te blijven in leven blijven. En ik denk ja. dat je daar daarvoor ook alle tools gebruikt, van uh, tot en met beademingsapparaat zeg maar, NOE-regeling. Uh, ja, het is gewoon staand blijven en, en, en ja, in mijn geval heb ik 80 personeel. En als je dat maal vier, vier doet, dan heb je zoveel mensen waar je verantwoordelijk voor bent. En je, zorgt, je moet toch zorgen dat die mensen elke maand betaald krijgen. En, en, en, en ja, uh, werkgelegenheid uh, vasthouden wat je hebt en liefst uitbreiden. Maar daar denk ik nog niet eens aan. Je, je, je bent gewoon nu op dit moment alleen maar bezig met overleven. Ja. Dat, is, dat is voor mij de nummer één. Ja. Niet alleen maar van mezelf hoor. Meer, meer van mijn medewerkers, meer van mijn omgeving. En dat is voor mij denk ik het meeste wat, wat mij elke dag mee bezighoudt. Zeg maar. Waar ik me elke dag mee bezighoud. Zeg maar. ja, nog niet eens ondernemerschap, maar echt overleven. Ja. Nee, heftig. Ja, dat is zeker. Ja, het is wat je zegt hè. 80 personen, een keer vier gemiddeld gezien. Ja, ja. ja dat, dat, daar, sta je niet, daar sta je niet bij stil hoor. Nee, ja, goed, dat is uh, dat is waar ik uh, altijd mee bezig ben. Hey, uh, ja, ik kan, ik kan misschien de deur dichtsluiten sluiten en dicht doen en morgen ergens anders uh, uh, met mijn know how ergens anders terecht. Maar mijn, mijn, mijn mensen dan, wat gaan die dan doen? Ja, ja dat is voor mij uh, echt. Uh, echt heel erg uh, belangrijk. Ja, dus je bent continu prioriteit aan het stellen, continu aan het kijken ja. welk gevecht. Ja. Ja. ja. En voor jou want jij bent natuurlijk net begonnen. Ja, ja ik, ben, ik was al eerder uh, ondernemer, maar ik merk vooral uh, in, in het consultancy gebeuren dat het, dat het moeilijk is, omdat bedrijven ook zelf andere prioriteiten hebben en die kiezen op dit moment uh, voor andere zaken. Um, dus het is, het is voor ons ook overleven en dan probeer je gewoon te gaan nadenken van ja, wat kan je in de plaats gaan doen um, en dan ga je bijvoorbeeld over naar een, een online training uh, of, of je gaat uh, e-learning gaan doen, uh, alles wat je eigenlijk met je bedrijf toch op een andere manier kan doen om toch nog bij de klant te blijven komen, want op dit moment uh, raak je gewoon ergens niet meer binnen, het is zo, dus je moet gewoon creatief zijn. Ja, ja. Hans, wat heb, jij, wat heb jij hierover te vertellen? Ja, ik, ik herken het, want ik heb het zelf natuurlijk, ik maak het op net zo mee dat ondernemer als jullie ben, wat ik, wat, ik, wat ik heel vaak merk is, en dat wordt nu een soort versterkt, uh, is dat we komen natuurlijk eigenlijk uit een soort welvarende fase even vandaan. Als we de, de, de, vanaf januari drie jaar ervoor kijken, hebben we allemaal, de meeste bedrijven hebben allemaal, weet je, die liepen allemaal prima, die hadden voldoende klanten. Mm -hmm. de, um, alleen nu word je in een korte tijd uit teruggeroepen naar een soort basisprincipe, wat ik altijd merk. Is dat, hoe zorg je ervoor dat je toch eigenlijk bij die klanten uh, binnenkomt of aan tafel komt of zorg, wat ik met me ook over vertel, een soort overleven. Je moet zorgen dat je die goede team houdt, want een goede team, uh, volgens mij ja. heb je dat straks ook weer nodig. Als jouw bedrijf weer verder groeit, dan, uh, uh, dan heb je diezelfde mensen uh, daarin ook weer nodig. En wat ik merk in de kern is dat het helpt als bedrijf, zeg ik altijd, als je bewust bent dat je uh, drie producten in je bedrijf ontwikkelt. En die drie producten, daar bedoel ik eigenlijk mee dat je één kennismakingsproduct creëert waarmee uh, nieuwe klanten of bestaande nieuwe uh, klanten die via via komen, bij jou in contact komen op een laagdrempelige manier. En ik, ik noem het wel eens, heel veel internetbedrijven doen dat bijvoorbeeld. Uh, hebben, die, hebben die manier eigenlijk heel erg goed door. Dus ik zeg altijd dat als ze. Uh, uh, pak het voorbeeld, van bijvoorbeeld de dame van een fysiotherapeut, uh, die hier uh, net was. Die heeft een prachtig mooi bedrijf, die doet fysiotherapeut. Ze zijn allemaal mooi gesminkt En uh, nou, mijn haar ziet er niet uit, maar dat hebben zij dan niet gedaan. Maar waar het om gaat, even in de kern, zij doet daar workshops voor geven. En wat ik merk is uh, dat als uh, uh, zo'n workshop. Dat doet zij voor een heel klein bedrag, waarmee je voor de eerste keer eigenlijk met haar in contact komt. He, dus stel je voor zoiets, kost twee of drie tientjes. Nou, daar hoeven we allemaal niet lang over na te denken. Dan denk je, oh, aardige vrouw, kost drie tientjes. Ga ik leuk met mijn vriendinnen samen. Ik we me dat eens een keer doen. Je pakt je telefoon, hup, boeken en dat ga je doen. Nou, de kunst, vind ik, achter zoiets is dat als je een klein product maakt, wat, en dat brengt geen geld op, op de korte termijn, he, begrijp mij goed, he, maar dit helpt mensen wel in een soort vuik te brengen, dat ze met jou in contact gaan komen, dat ze denken, goh, inderdaad, van, weet je ja, dat certificeren dat is wel een vak apart. De meeste ondernemers denken waarschijnlijk allemaal, dat kan ik in het begin zelf wel, maar dan gaan ze eerst een paar dingen proberen en dan denken ze, ja, toch wel heel moeilijk, daar moeten we een expert bij hebben. Ja. En hoe zorg je dan voor dat je als kennismaking daar, eh, ja, jullie een product voor maken, waarmee ze snel eigenlijk in contact komen? En dat merk dat heel snel werkt. Ik, ik begrijp dat jij ook volgens mij ook zoiets in jouw bedrijf ja, gecreëerd met dat? Ja, nou ja, wat wij uh, doen, proberen in de parallel van schoonmaak, schoonmaakonderhoud, ja. gebouwonderhoud, uh, facilitaire diensten, ja. dat je dat je zelf, uh, daar ben ik zelf constant, uh, constant mee bezig, al, al was deze situatie niet ontstaan, ben mm -hmm. ik altijd jaar bezig met vijfjarige plen, plen. maar in deze omstandigheden, dan ga je kijken, hé, hey, wat kan ik erbij doen? Hè? Ik, ik, ja. ik maak gebouw schoon, maar gebouw heeft ook een, een, een terras die, die, die zeg maar uh, uh, gereinigd moet worden of de beveiliging of uh, uh, de tuin. Hè? We hebben bijvoorbeeld helemaal uit onze comfortzone uitgetreden vorige week, dat wij helemaal in Eindhoven... Een, een, een, een, een tuin hebben uh, uh, schoongemaakt en gesnoeid en, en tegels, uh, uh, uh, tussen de tegels schoongemaakt. Nou, die meer vraag van joh, uh, ja, leuk dat je schoonmaakt, maar ik wil ook dat je mijn tuin doet. Nou, ik ga daar niet nee zeggen, dat is mijn kans. A, ik uh, uh, wil zelf bewijzen dat ik het kan en daarnaast is het ook als je het doet, dat is ook gelijk een referentiekader voor je bedrijf, voor de volgende. Dus dat zijn de stappen die we doen om zeg maar onze aanwerkgebied uit te breiden. Maar ook onze dienstenpakket uit te breiden. En hoe bedoel je dat net? Want dat snap ik dan helemaal. Jij zegt beveiliging, dan denk schoonmaakbedrijf en beveiliging. Hoe moet die link dan zien? Nou ja, beveiligers en schoonmakers zijn natuurlijk niet ondenkbaar in een gebouw. Uh -huh. en, en denk, als je die twee nou samenvoegt en je, je gaat met een sterke partner uh, gezamenlijk een uh, gebouw uh, beheren, uh, dan heb je de tuin, dan heb je de beveiliging, dan heb je de schoonmaak en als het kan de catering. Dus dat zijn grote broeders van ons die doen niet ander, niets anders uh -huh. dan uh, de, ja, uh, uh, al dat werkzaamheden, al dat diensten eigenlijk van de klant. Uh, ontzorgen en dan, dan is er maar één aanspreekpunt, één uh, factuur waar diverse diensten zeg maar aangeduid worden. Dan heeft, heb je dus de klant in, in, in één klap ontzorgd van diverse, diverse uh, uh, uh, onderwerpen zeg maar. Ja. Zo, een one stop shop verhaal, maar dan heb ik wel een vraag over prioriteiten stellen en, en het is voor mij onlosmakelijk verbonden met focus, het is een issue voor mij, focus mensen die mij kennen die weten dat ook wel, maar als je dat dan doet, heb je dan niet het probleem dat je veel te veel verwatert in wat je doet? Kun je dan nog wel? Um, uh, ik snap het wat je zegt. Ja. Ja, ik snap. ja, goed, maar daarentegen zijn wij niet in de chemie aanwezig en ook niet uh, in de uh, gezondheidssector zijn wij niet aanwezig. Dus onze bagage, onze ruimte. Er is nog ruimte in ons dienstenpakket, wat we dus graag willen doen. Wow, mooi, fijn. Ja. Ik wil heel even een vraag stellen aan Sharon. Ik denk dat er misschien wel. Ja, hebben we, hebben we al allemaal... een. Ik heb zeker een vraag ja, ja, van Vanja van van van van aan Hans. Even kijken. Is dat ja, goed is dat wat goed? ze vertellen over ja, continu prioriteiten stellen? Of. Is het beter alleen wat aanpassingen te brengen met omstandigheden mee, maar de prioriteiten juist behouden? Ja, dat is eigenlijk een beetje waar het net over ging. Ja. Ja, ja. Prioriteiten stellen, ja. Maar hoe doe je dat dan als je, als je eigenlijk ook gewoon kijkt naar wat zijn mijn kansen op dit moment? Ja. Hoe pak je dat aan? Ik merk het gevaar in deze tijden is heel vaak is dat het kunst van goede bedrijven bouwen zit hem er altijd in, je moet structuren bouwen. Kijk, in de kern zeg ik altijd wij zijn allemaal schapen. Ja, je hebt zwarte schapen, je hebt witte schapen, en wat zijn de eigenschappen van schapen? Ik weet niet of het is opgevallen. Als ze een kudde ja, mee gaan. Ja, lopen allemaal als kudde, lopen die mee. En als ze het even niet meer weten, wat doen ze dan? Bäh, weet je, dan beginnen ze te roepen eigenlijk. Dus in de ik ben net zo schapen als jullie, hè? dat begrijp maar goed. Dus het gaat erom als wij weten dat we allemaal schapen zijn, waar houden schapen van? Ik vergelijk het net als de hond bij ons thuis. Die houdt van normale ritmes. Dus als ik bij de hond thuis kom, dan komt hij altijd kwispelend naar me toe. Zit er zit ook een verschil tussen mijn vrouw en tussen onze hond thuis, ben ik achtergekomen. Weet <lacht> je waar dat mee te maken heeft? Als ik s'avonds na twaalf thuis kom, dan komt er eentje altijd kwispelend naar me toe. Dat is je hond. Dat is onze hond, ja, Die, vraagt ja, ja. die vraagt Mijn vrouw en die, die liggen op één hond. Nee, die ja. zegt, maar, maar wat ja, was <lacht> je? Ja, wat was je? Maar nou, goed, oh, sorry, ik ben twaalf. De, de kern waar het om gaat is dat, we uh, uh, moeten wel iets serieus stellen natuurlijk. Uh, dat je dat ritme bouwt. En met dat ritme bouwen, daar bedoel ik wel serieus iets mee. Ik merk als jij als ondernemer zegt van, joh, ik doe een soort tijdsblokken in mijn week maken, dat je zegt van, dit zijn een aantal dingen die ga ik puur gebruiken om productie te doen. He, zoals het net vertelt, je gaat bij een paar projecten, ga je bijvoorbeeld langs, of je, je spreekt met je werknemers, s ochtends als ze op de zaak komen, geven ze aai op de bol, uh, je doet echt aandacht aan besteden en je, en je zorgt dat je er echt voor ze bent. Dat is een soort patroon is dat voor jou, heb ik begrepen. Hè? Dat doe jij s' ochtends altijd de eerste tijd even, als iedereen s' ochtends aankomt. Daarna gaan ze allemaal naar opdrachten toe en daarna kan hij andere dingen gaan doen. Dus de kunst is altijd dat je een soort, uh, van dat soort tijdsblokken in gaat bouwen. Want ik merk als ondernemers tijdsblokken inbouwen dat ze veel efficiënter zijn. Ik, ik heb bijvoorbeeld een heel simpel iets, ik doe heel vaak op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag. Ik heb toch geen uh, klap te doen, maar zorg ik er altijd voor dat ik een beetje ga netwerken. En dat is bij mij een soort ritme geworden. Dus het voordeel daarvan is, als ik bij iemand op vrijdagmiddag een bakje ga doen, dan ook oh, leuk dat je er bent, Hans, en noem maar op. Nou, je toch ben. ik heb nog wat leuks voor je, Jij moet uh, die of die eens bellen. Dus dan ben ik iets ontspannen en iets leuks aan het doen, en voor mij is het tegelijkertijd weer een ritme. En misschien een lange ding uh, om op antwoord te geven op de vraag. Ik merk als je heel veel van dit soort tijdsblokken uh, en uh, dingen gaat bouwen, dat je veel efficiënter eigenlijk aan het werk bent. En dat brengt een soort van rust door, denk ja. ik. Ja. Ja. ja, maar wat ik zelf gemerkt heb, sorry dat ik je even een ja. reden val, uh, toen, toen de, de corona uitbrak. Ik denk, oh jee, wat moet ik nu doen? Wat, wat betekent voor ons? Hè? Ja. Maar gaandeweg heb ik geleerd, van, van zenuwachtig of gestrest raken, naar wat jij zegt, een soort van een ritme ontdekt, ja. van hé, hey, blijf je ding doen. Blijf werken en uh, natuurlijk diversiteit in je diensten ook aanbieden, maar vooral de hoofd koel cool houden en vooral je huidige klanten goed bedienen. Dat, dat, dat, dat zorgt dat je je break-even point uh, uh, pakt en dan je moet met je huidige klanten eigenlijk alle kosten kunnen betalen en winst kunnen maken. Ja. En dus ik ben me gelijk gaan concentreren op mijn huidige uh, huidige klanten, daar heb ik me echt aan vastgehouden. Wacht ja. eens even, die zijn erg belangrijk voor mij. Altijd belangrijk, maar nu dacht ik van, hé, hey, ik moet echt daar zijn. Ja. En daar, daar heb ik de rust voor mezelf gecreëerd. En van daaruit heb ik eigenlijk ook de kansen van deze momenten gepakt. Uh, hè? Desinfectie, hè? Uh, zuilen verkopen, hè? Uh, uh, uh, handgel. Ja, dus, en dat zijn eigenlijk nieuwe producten, bij jou. Ja, ja. He, dat, maar dat heeft zichzelf aangeboden. Hè? En, en dan krijg je, krijg je een soort van als ondernemer een stukje vertrouwen in, in, in ons bestaan. Zeg maar ja. hé, hey, oké, okay, we hebben het, hè. wij gaan nu uh, uh, wij ja, gaan en, door. En ik denk mee. dat er nog één ding meespeelt, maar de, dat is misschien om op de vraag uh, terug te komen waar zij het over had. Ik denk dat hier nog een stukje psychologie meespeelt, die doet ook iets met, met, met, met, met jou als ondernemer. Dat als jij in die moeilijke tijd, waarin iedereen vaak een beetje, ik heb hetzelfde gehad, hè? ik was ook twee weken helemaal van het padje af, dus begrijp me goed. Uh, iedereen is dan zoekende, maar de kunst is dat je daarna weer een nieuw ritme gaat bouwen. En als je zoiets uh, verzint en uh, produceert wat hij doet, gaat dat heel veel met je zelfvertrouwen doen. Ja. En dat is vaak cruciaal voor zo'n groot bedrijf als wat jij hebt. Ja. Als al je werknemers onzeker zijn en boeiend zijn en ja. hij gaat een beetje wazig uit zijn ogen kijken, nou, dan krijg je vaak echt paniek. Ja, nou ja, goed. ja. Ik, ik, ik wil hier een, een ervaring van mij uh, vertellen. Ik heb op een gegeven moment, een eerste klant heeft mij gebeld van, joh, kan je zo'n desinfectiezuil uh, uh, uh, uh, uh, verzorgen? Nou ik had er helemaal geen desinfectiezuil. Ja. Ik denk, ja, hoe haal ik? Maar toevallig ken ik iemand en die dat doet en die zit in Tilburg. Mm -hmm. Ik zeg tegen de klant, ik doe het wel. Morgen heb je een desinfectiezaal. Ik stap gelijk in mijn auto. Ik rij helemaal naar Tilburg, 220 kilometer. En weer terug. Ik heb nog geen tientje aan overgehouden, maar ik heb de klant voor mijn gevoel te verbeteren. Positief ja. te kunnen nadenken. Of positief voor te kunnen zijn. Hey, ik heb vandaag business gedaan. Ik heb de klant geholpen. En dat zijn echt, dat zijn echt soorten uh, bergklimmer. Stappen, zeg maar. Stap ja. bij stap, stap bij stap, ja. uh, ik ben nu veel meer voor dan drie maanden terug, zeg maar. Maar dat zijn kleine acties hebben mij wel, hebben me wel moeten doen voor je eigen gevoel. Ja, en ik denk dat die dingen juist meespelen dat je uh, in, in die roerige tijd, zeg ik wel eens, moet je, moeten wij als ondernemer af en toe ook even je vingers in stopcontact hebben om even opgeladen te worden. En daar verdien je niet de wereld mee met die zo, uh, heb ik zo'n hey, licht vermoeden. Maar. maar daar gaat het even niet om dan, snap je? Het gaat er wel om dat dit brengt jou weer in een goede vibe dat als je daarna weer bij andere klanten komt, dan voelen ze in ieder geval Maar die met, weet je wel, in de roerige tijd, hij is als ondernemer wel degene die, die doorpakt. En dat heeft een soort aantrekkingskracht voor de buitenwereld. Maar ik vind wel, daar heb je wel gelijk, want dat, dat kleine positieve uh, uh, gebeurtenissen. Ja. Uh, Wat is de definitie van gelukkig zijn? Gelukkig zijn is niet iets groot. Dat zijn allemaal kleine gebeurtenissen om, onze, in, om ons heen, in onze leven, waardoor je uh, kan van geluk of ongeluk spreken. Voor ja. mij was dat echt een hele mooie, gelukkige moment. En al die kleine, gelukkige momenten heeft mij echt uh, tot een bepaalde uh, positieve gedachte gebracht. Ik ben daar eigenlijk beter ondernemer geworden en ik zie dat het nu, uh, ik word gewoon gebeld. Hey, met kan je alsjeblieft komen, eh, want we hebben daar een daar bouwketen, die moet schoongemaakt worden. Of uh, uh, kan je een, een, een, een, een ja, uh, gekse dingen. Ik heb vandaag bij een klant, heb ik een, een, een, een, een bezem, drie van die uh, straatbezem aan elkaar geschroefd, waardoor de werkluien daar zijn schoenen kunnen schoonmaken ja. zodat ze de keting gaan. Ik heb het zelf in elkaar gezet. Ja, ja. Snap je? Ja. Maar, ik vind dat geweldig, want uh, op een gegeven moment, als, als dat je uh, gevraagd wordt dat je iets meer voor een klant mag doen, ja. vind ik gewoon een mooie kans. Ja. Dus de boodschap is eigenlijk, blijf uh, positief. Uh, ja, en, je moet echt door de zuur uit en, en, heen en, en kijk waar de kansen liggen. Ja, absoluut. Ik, ik ga weer heel even naar Sharon. Kijk of daar nog iets. Ik krijg uh, voornamelijk heel oh, veel uh, uh, uh, bevestiging uh, ja. uh, uh, en herkenning van wat, wat ja. ze vandaag horen. Maar als ik daar even ook op in mag haken, wat ik eigenlijk voornamelijk hoor, is echt uh, niet alleen maar uh, klanten die hebben wat ze wat nodig hebben, maar echt een partner zijn en samen, zijn, zoeken samen zoeken naar een oplossing en een echt oplossing. meedenken en ga, naar nu en mee naar de toekomst. Dat is ja. wat ik heel erg proef uit het verhaal. Ja, ja. ja. Nou ja en dat dat ja. opent ook de deur naar de toekomst. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ik stond al voorbeelden gehad waardoor de klant zegt ja. Ik, ik, ik, ik heb niemand meer op kantoor en ik wil uh, uh, niet meer betalen, of ik kan niet meer betalen, of kunnen we iets anders doen? Dus uh, daar gaan we allemaal meedenken van: kan je niet betalen? Oké, okay, maar zou je dat kunnen doen? Zou je dit kunnen? Allerlei oplossingen, waardoor je, de, de, de, al werk je voor de klant even een tijdje niet, maar dat je de binding met de klant blijft houden, blijft communiceren. Die hebben wij ook meegemaakt, of ja, maken we steeds mee. Ja, hoe, hoe zie jij dat met jouw platform op dit moment? Ja, wel, het platform is er eigenlijk uh, gekomen omdat ik merkte als, uh, als consultant dat het uh, gewoon moeilijk is om jezelf zichtbaar te maken. En dan vooral na corona, um, of tenminste als het begonnen is, dan merkten wij van oké, okay, iedereen zegt van hou even wachten. Uh, we bekijken die projecten wel over een paar maanden en dan ga je gaan denken, ja, maar wat, wat doe ik dan in tussentijd? Um, en ik vind dat netwerken gewoon heel belangrijk is. Um, hoe meer contacten je legt, hoe meer je eigenlijk uh, je netwerk vergroot en meer klanten kunt hebben. En toen ben ik gaan verder denken: van ja, maar hoe, hoe maak ik mezelf zichtbaar? Uh, hoe kan ik meer uh, mensen leren kennen? En toen is het platform er gekomen. Um, dat is uh, over een paar maanden heen uh, goed over nagedacht: van ja, wat, wat willen de mensen? Um, willen ze netwerken? Hoe willen ze dat doen? Um, hoe kun je ook particulieren daarbij betrekken? En toen, uh, toen ben ik met het idee gekomen van ja, we gaan gewoon in de grensstreek uh, voor een platform zorgen waar mensen gewoon kunnen netwerken. En door ze aan elkaar te verbinden, door bijvoorbeeld te gaan carpoolen met elkaar of door het ruilen van diensten. Wat heel interessant is, is dat um, ondernemers bijvoorbeeld bij elkaar een, een dienst kunnen afnemen. Ze leren elkaar kennen. Het kost eigenlijk niks. En achteraf hebben ze weer een groter netwerk. Um, dus ik, ik moet daar ook echt wel heel hard op inspelen nu, uh, en, die zichtbaarheid. En als vraag, hoe komen ze dan nog meer bij jou terecht uh, dan? Want jij verbindt die mensen aan elkaar. Ja. Die, ik kan me voorstellen, die ondernemers zijn dan blij van, goh, met die of die in contact gebracht. Ja. En wat brengt dat voor jou dan in jouw bedrijf? Uh, hoe bedoel je dat precies? Mensen zijn lid van een platform. Ja. Yeah. ja. ja en vanuit die lidmaatschappen. <coughs> ja, dus als is het is een verdienmodel, zeg maar. Ja, als, als ondernemer kom je op het platform. Yeah. Uh, ja. Daar betaal je dan een fee voor, maar je krijgt al die zichtbaarheid en al die tools om eigenlijk uh, verder je netwerk te gaan verbreden. Yeah. En voor ja. mij is het gewoon belangrijk dat we op een gegeven moment. Uh, als er, als er, wanneer dat er voldoende ondernemers op het platform zijn, dat we die bij elkaar gaan brengen, met netwerkborrels, met open koffies, met uh, gewoon alles om. Ja, ik stel de vraag namelijk ja. om de volgende reden. Uh, uh, maak je bijvoorbeeld ook gebruik van dat je in het begin een soort gratis tips en adviezen weggeeft om ze een soort te verleiden om eens een keer naar het platform te gaan? Of, of welke dingen doe jij daarin? Um, heb je daar een soort methodiek voor? Of, of gebruik, maak je gebruik van dat soort dingen? Wel, ik heb uh, een aantal partners die mee op het platform zitten en die uh -huh. dus voor uh, leuke kortingen zorgen. En dat is hetgeen wat ik nu uh, de ondernemers een uh, geschenk kan aanbieden. Aan ja. Dus, ja. dus begrijp ik goed, als, als, dus. als ik lid van jouw platform word, dan kan ik misschien met de kortingen van jouw partners ja. meegenieten. Ja, maar. dat klopt. Je geeft zelf niks, met, niks weg, maar... Nee, ja, Wel zorgen dat van de andere partners de. Ja, we hebben heeft, dus nee? bijvoorbeeld een aantal restaurants die meewerken en die zeggen: van kijk, al, al de leden van startup is krijgen bij ons 15% korting op een etentje. Dat opent voor hen weer de deuren. Mm -hmm. En, en um, bovendien is het ook zo dat iedereen die andere leden aanbrengt. Um, daar ook iets voor terugkrijgt. Dus ja. uiteindelijk kan je gewoon gratis op het platform. En de bedoeling is om zo groot mogelijk te worden in die grensregio en dan elkaar allemaal ondersteunen ja. als lokale ondernemers. En de, de ook, zeker. En de om dienstenruilen. Zaken, ja. Ja, ja, ja, om echt wel dat, dat netwerken te ja. promoten. Ja. Ik, vind wel, ik vind het wel heel grappig, want we hebben hier dus eigenlijk twee ondernemers aan tafel zitten die uh, een, een half jaar geleden. Uh, toch echt wel zoiets hadden van oei en nu ja klopt en ja. Uh, jullie hebben jezelf daarin allebei ontwikkeld en dat is eigenlijk ook wel een heel groot gedeelte van wat jij wilde vertellen ja ik, nou ik denk het mooie en dat is de knappe van wat jullie waarschijnlijk gedaan hebben je wordt een soort versneld gedwongen eigenlijk om oh. andere uh, uh, di uh, dingen te gaan doen en ik, be uh, ik ben altijd bezig aan de voorkant van Joh, hoe kom je nu? Met, uh, en met die term die ik heel veel gebruik, stop met verkopen en start met verleiden. Ik ben ervan overtuigd dat dat de nieuwe manier is om klanten te krijgen. Ja. En het mooie ervan is als je aan de voorkant in jouw bedrijf zorgt, dat ze al een paar keer met jullie in contact gaan komen. En daarom zocht ik net een beetje aan, hoe kan je ze af en toe wel iets weggeven? Hè, waar ze wat uh, bijvoorbeeld uh, aan hebben. Ik hoorde jou een keertje zo'n verhaal vertellen van dat je bouwbedrijven de tips geeft van goh, hoe fijn zou het zijn? He, dat bouwvakkers niet meer tussen uh, drie en vijf op vrijdag de bouw op hoeven ruimen, maar dat gaan wij voor je doen. Ja, snap je? Mm -hmm. Ik hoorde die term van hem, dat heb ik bij, bij ons iemand in de regio getipt van oh ja, ja, dat is eigenlijk ook best wel een goed idee, want uh, die bouwvakkers kunnen veel, uh, er zijn er te weinig van en uh, die, die, moet, die moeten bouwen in de plaats van opruimen uh, en dat is die model voor twee kanten. Ja. Dus dat is zo'n klein leuk kennismakingsproductje waarmee ze de eerste keer met hem eigenlijk in contact gaan komen. Dat was mij nou, je moet de tijd in de gaten houden. Ja, het, okay. mijn andere twee gesprekspartners vandaag, die hadden een horloge om. Ik kon ik stiekem kijken. Oh ja, uh, die uh, heb ik niet. Uh, <laughs> maar ik ben niet zo goed bij de tijd. Okay. Okay. Okay. Okay. Uh, ik ben even benieuwd, uh, Ja, ik heb een vraagje over uh, kennismakingsproducten. Doe uh, uh, uh, je dat de zel, uh, het op dezelfde manier online en offline? Uh, de methodiek. Het is vaak wel hetzelfde, uh, alleen het gaat erom, dat ik merk, uh, het, het kost veel tijd dat je doorkrijgt hoe de uh, kennismakingsproducten in elkaar zitten. Uh, een paar praktische voorbeelden uh, die ik bijvoorbeeld in de praktijk was gebruikt. Als je Apple kijkt, jaren geleden, Apple is nu een groot product, maar dat is er niet per ongeluk geworden. Snap je, wat heeft Apple in de beginfase goed gedaan? Heel kort voorbeeld, ik ben zo'n degelijke doos, ik had vroeger altijd een Nokia telefoon, die kennen wel, 6210, zo'n heel degelijk ding. En al mijn vriendjes die hadden allemaal zo'n zo zo iPhone, zo'n moeilijk ding dat je op kan vegen. En, ik, en dan zat ik te kijken en dan denk ik van nou, ik ben benieuwd hoe lang dat ding daar volhoudt. Snap je? En na een jaar en na twee jaar, toen dacht ik, oh, ga ik ook zo'n ding kopen? En ik ben eerst met een kleine iPod ben ik begonnen. Die was 115 euro was dat ding toen de tijd. Ik denk nou voor 115 euro herken je dat? Val ik er geen buil aan. Ik wilde eerst van Sony zo'n ding kopen. Toen heb ik die gekocht. Ik ben dat ding gaan gebruiken. Het werkte heel degelijk goed. Goed geluid erin. Eh, alles werkte perfect. En zo ben ik langzamerhand. Nou ik heb laatst alle doosjes opgeruimd. Dat had ik op marktplaats duidelijk wel kunnen zetten. Ik had gewoon een toren bouwen van laptops, iPads en dingen die ik daar al gekocht heb. Maar de kern is, en daar gaat het om. Wat doet dat bedrijf goed? Dat bedrijf doet goed dat hij een paar kleine producten gemaakt heeft mm -hmm. die je redelijk, impulsief kan kopen en waarmee de ervaring goed is. Dat is als je een product hebt. Als je dat overgaat naar een dienst, en dan zou ik bijvoorbeeld net uh, naar te kijken zoals jij dat uh, uh, doet. Eh. Je helpt, als ik het verhaal goed heb begrepen, je helpt bedrijven die gecertificeerd willen worden of ja. die hun certificaat willen verlengen. Die help jij. Nou, Hoe kom je nou voor de eerste keer met zo iemand in contact? Eigenlijk is dat een super moeilijk product, toch? Want voor jou niet omdat je in die wereld zit, ja, maar als jij net als de... Mehmet en ik een bedrijf hebt, ja. dan gaat er aan jou een klant roepen en zegt ze, Memmet, ik wil wel dat je gecertificeerd bent. En dan denkt hij, toch niet, waar moet ik dat dus zoeken, toch? Ja. En, en dan, dan gaat dan maar eens iemand zoeken en het ja. gaat er om die zoektocht die hij dan heeft, hoe komt hij dan de eerste keer met jou in contact? Ja. En als je dan overgaat naar de digitale wereld bijvoorbeeld toe, hoe leuk zou het zijn dat als jij een paar blogjes zou maken, een paar hele kleine korte video's zou maken en zou zeggen van ik heb hier de vijf tips die je het beste kan gebruiken als je zelf je certificering wil doen. Dat lukt niemand, maar niemand. dan moet je ze niet nee, vertellen. Nee. Maar je moet ze alleen vijf ja. tips geven die ook nog kloppen. En dan denkt, bij wijze van men met, oh dan ga nou, dat ga doen. ik zelf wel doen. Dan ga je naar die tips luisteren, oh die ga ik beter pakken en die. En voor dit weten heb ik al die vijf tips en dan denk Uiteindelijk ik. Uiteindelijk bel ik haar wel uh, van Tom even voor ja. 800 ja. euro Ja, ja inderdaad. Even langs. <coughs> en ja. dit is misschien de vraag waar we het net over hadden. Dus wat is het verschil, want dat is de vraag hè? Als je een product hebt, of als je een hmm. dienst hebt. Dat als je als dienst zijnde, dus van tevoren van dit soort uh, filmpjes uh, kennis deelt, ja. die als het ware een soort gratis zijn, <coughs> waarmee mensen door die drie fases heen komen. Die moeten eerst denken, want hij vindt dat eng. Als hij voor het eerst een keer zo'n vrouw als jij, nou jij bent dan niet zo eng, maar ik bedoel, als hij voor het eerst zo'n vrouw over de vloer krijgt die wat over de certificeren vertelt. Snap je? Ja, dan je? gaat het alle binnen. Ja, dan denk je ja. van waar ja. moet ik op ja. letten ja. of uh, ja. ja, is ze wel echt goed of. Uh, ja. Ja. Uh, uh, ja. En dan helpt het gewoon om in het begin, die helpen jou eigenlijk jouw expertise rol groter te maken. En ik merk, als je daar bewust mee bezig bent om die dingen te doen, dan word je als expert zijnde veel eerder een soort gevraagd. En ik zorg er altijd voor dat ik gevraagd word, in plaats van dat ik zeg van nou Anasje, ik heb een grote spierballen en ik ben echt, ik ben, uh, nou ja. Ik heb een, een groot spiebel. Maar jij denkt dat beter is dan een flyer of zo? Uh, <grijg> vind je dat beter? Het gaat om wat je weggeeft. Hè. Het is de inhoud hè. <grijg> ja, die het belangrijkste is. Hoe nou, je het doet. Ja, uh, hoe, wat blijft of? achter natuurlijk in de net. Dus ik, de mensen, ik denk hè? dat ja. het een beetje aan, uh, aan ligt in welke fase product of dingen je zit. Maar ik, ik merk wel in die digitale wereld, zijn juist filmpjes. Ja. Uh, tips, een aantal bullet points en gewoon een paar praktische dingen. Ik zeg altijd: dat is wel een leuke tip om te onthouden. In jouw kennismakingsproduct moeten tips zitten die altijd lukken. Ja, ja, doe het zelf voor uh, een ja, goed zo, achter. Die. Ja, ja. Ik, ik zeg het altijd: van ik heb een keer ook voor mijn vrouw een IKEA-kast gekocht. Toen mijn vrouw voor het eerst tegenkwam en toen ging ik een IKEA-kast in elkaar zetten. Dus ik wilde een soort indruk maken op mijn vrouw dat ik denk: van nou, dan ga ik het voor haar doen. Hadden we gelukkig dat <coughs> ding bij IKEA gekocht. Wat zit de billy-kast? Kennen jullie waarschijnlijk wel. Het voordeel is als je de folder van de billy-kast opendoet, dat is de meest verkochte kast van Ikea, dan kunnen zelfs blonde mannen kunnen dat in elkaar zetten. Omdat dat tekeningetje wat erop staat, dat is, als je gewoon goed kijkt en je doet alle stapjes en tekeningetjes volgen, die lukken. Nou, dit is eigenlijk precies, dus mijn tip is koop allemaal een billy-kast, niet voor de, gooi die kast weg, maar uh, bewaar je het papiertje ervoor dat die tekening die daarin zit, daar breng je mensen door een fase heen, dat alles lukt. Ik heb daarna ook nog een veel grotere kast gekocht, dat had ik dan weet niet kunnen doen, maar ik had hem wel bij Ikea gekocht. Ja. En ik ben achteraf toch nog tevreden over die kast. Omdat je een goed gevoel had gehad de eerste keer. Ja, ja. voilà. Ja. Dus de, om op de vraag terug te komen, het digitale. Ik ben ervan overtuigd dat je in die digitale wereld heel goed Korte filmpjes kan maken, tekst kan maken of een blog of of nou, een aantal van dat soort producten erbij. Maakt het mensen makkelijk om de drempel naar beneden te halen om bij jouw contact, met jouw contact te brengen. Ja, ja. ja. ja ik ben ja. even heel benieuwd, Sean, heb jij nog iets? Um, ik heb nou, um, eigenlijk hebben jullie we dat wel net aangegeven, want uh, zoals ik het hier zie, het gaat er eigenlijk om dat je de eerste vertrouwen opbouwt voordat je überhaupt over een fysieke product of dienst begint. Um, en dat is eigenlijk net wel beantwoord. Um, uh, dus op dit moment uh, kan ik uh, alleen komen? maar zeggen dat. Uh, dat uh, ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja. goed. Ja. <laughs> ja. goed. Oké. Okay. Uh, een van de dingen waar wij het vandaag over zouden hebben is: hoe kom ik aan meer geld? Nou, we hebben al wat dingen uh, besproken hier, vind ik Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ja, wat ik merk veel is dat: uh, hoe kom je aan meer geld? Ik zeg het altijd als. Uh, Memmet zei het net ook al: van, uh, als zo'n economie ineens verandert en ondernemers komen onder te hoge financiële druk te staan, dan worden de meeste daarvan worden inefficiënt. En uh, mijn tip is eigenlijk altijd van: uh, ik merk altijd uh, twee dingen: of je moet zorgen dat je bronnen aan gaat boren, zodat je op tijd ergens extra geld kan lenen, net als voor grotere bedrijven, ik heb jou. Met 5.000 of 10.000 euro, ja, dan doe je meestal niks. Snap je? Uh, dus dan, dan gaat het om grotere bedragen. Dus je moet eigenlijk altijd zorgen, merk ik, dat je van tevoren, uh, uh, zeg ik, soort, uh, als, uh, net als een verzekering, dat je altijd zorgt dat je een paar partijen aan boord hebt, dat als je een stukje vreemd geld nodig hebt, dat je dat uh, even uh, aan kan boren en kan gaan gebruiken. Ook in tijden waarin je het geld in overvloed hebt, moet je dat eigenlijk altijd doen. De andere kant is... Met hoe kom je aan het geld? Ik zorg er eigenlijk altijd voor met alle kleinere ondernemingen dat je ervoor zorgt dat je een verdienmodel maakt. En daar help ik vaak ook ondernemers in met hoe zitten verdienmodellen nou in elkaar. En het werkt eigenlijk het makkelijkste als je een groepje met tien ondernemers bij elkaar gaat zetten. Je gaat van alle tien die bedrijven uittekenen hoe hun verdienmodellen werken. Dan merk ik altijd, dan ga je een soort extra inzicht krijgen dan denk je, ja, verrek, zo werkt dat eigenlijk. Ja. Kijk hoe sommige producten als een, dingen van de HEMA dat bijvoorbeeld heel erg goed doen of andere producten die op de markt zijn die heel veel verkocht worden. Als je de kern daarnaar terug gaat kijken hoe ze in de eerste vuik terechtkomen Als je daar inzicht in gaat krijgen dan ga je er veel meer voor zorgen dat je ook in die moeilijkere tijden makkelijker wat geld kan verdienen. Dus ik denk dat dat... Okay. Een ja, praktische tip is die helpt, ik heb het zelf ook door de jaren gehad, ik heb tijden lang gehad dat ik het financieel heel makkelijk heb gehad, echt uh, serieus gewoon geld in overvloed en ik heb tijdenlang heb ik gehad dat ik echt niet wist waar ik het geld vandaan moest halen, dat ik uh, de auto van mijn vrouw moest verkopen uh, op de 24ste, want ik moest de 26 e de salaris overmaken en mijn vrouw zegt waar is mijn auto, dat ga ik jou vanavond vertellen, dat ja, heb ik echt meegemaakt thuis, dat is niet, uh, Natuurlijk, ik heb het ja. ook niet gered, maar dat, dat lag je daar. Nee. Ja. Uh, Erik, hoe laat is het? Het is dus nu vijf voor vier. Oké. Dan denk ik dat we langzaam moeten gaan afronden. Uh, jeetje, dan gaat die tijd snel? Die tijd vliegt. Ja. Nou, nogal. Heb jij nog wel uh, iets te melden voordat we dat vergeten? Vandaag een ja. hele ja. bijzondere dag. Ja. Behalve dat we ja. iemand vandaag ja. ja. hier ook ontvangen, en wat ontzettend ja. leuk ja. is. Ja zet inspirerend? Wij zijn vandaag ook live gegaan met onze website van www.ondernemersonderweg.nl Maar dat maakt niet uit, daarvoor ben ik er. Goeie tip. Mochten de gasten of de, de kijkers thuis nog vragen hebben of meer informatie willen vinden, ook over de sprekers van vandaag, uh, dan ga gerust op onze website. Je kan ook uh, eventueel vragen via onze contactformulieren, invullen. Uh, en uh, ik hoop dat uh, ja, de rest gewoon ook uh, de antwoorden hebben gekregen voor ook de vragen die ze vandaag uh, hebben gehad. Okay. Dankjewel Ja, dat is waar die website. Ja, het is eigenlijk heel erg, je bent er echt zo verschrikkelijk in te zien, nee, geweest. ieder zijn ding, hè? we focussen ja, allemaal lekker op Goed teamwork hier, het lijkt ja. wel echt team. Ja, je ja. kan het ook even vrouwen overlaten. Ja, kom. Nou, ik, uh, dankjewel voor je, voor je waardevolle tips. Dankjewel ook voor, jullie, uh, voor ja. jullie inbrengen. Ja, uh, ook dank voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ja. En uh, ook voor je openhartigheid, want er kwam toch wel eventjes wat, uh, wat op tafel. Ah uh, goed, uh, de, je hebt toch niets te verbergen. En waarom zou je niet openhartig zijn? Nee, ik, ik hoop dat er andere mensen iets van pikken. Nou, ja, dat is wel de kunst. Ja, nou, we zitten è... allemaal in hetzelfde schuifje ja. op dit ja. moment. Ja. En, en de, de, de, de kunst is om inderdaad die positiviteit vast te houden Mo. en dat, dat stukje aan de horizon te blijven zien en weten, daar gaan we, naar we ja. naartoe. We ja. moeten niet vergeten dat wij eigenlijk hier aan tafel, misschien mensen in de, in de, in de je, je. omgeving, We hebben twee dingen meegemaakt. Het heel bijzonder is millennium hebben wij meegemaakt, en pandemie. Ja, ja, Wanneer krijgen we dat? Nog een keer. Ja. Dus eigenlijk is het bijzonder. En daardoor, door de pandemie ook eigenlijk, zijn wij creatiever gaan denken. Veel meer. Uh, ja, we dachten dat, het, dat wij onontwaardbaar waren, dat het, dat het ja. allemaal zo doorgaat. En, uh, en uh, nou, ineens komt er iets waar iedereen bewust is. Ik had laatst toevallig iemand uit het buitenland uh, op, uh, op bezoek. Ze zegt: Janet, waarom lachen de Nederlanders niet? Ik zeg wat denk je? We dachten dat het jaar geleden of uh, ergens in januari, februari, dachten we dat we drie keer met vakantie konden en uh, de, de, al de plannen en we kunnen niet meer plannen maken. Want de, iedereen is bezig met overleven, maar ik denk ik geloof dat wij sterker uitkomen. Oh, absoluut, zeker. ik zie, ik ja. zie ja. heel veel positieve dingen ja. in wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En af en toe dan heb ik ook wel zoiets van oh, maar er zijn ook heel veel goede dingen gebeurd en ja. laten we ons daar vooral op blijven focussen um, voor de mensen thuis. Uh, wil ik nog even meedelen, dat volgende week vrijdag, <coughs> als ik me niet vergis is dat 6 november, klopt dat? Iemand? Ik weet niet je gaat zeggen. Ja? Ja. Dan ja. hebben wij de Q&A met, uh, met Hans gepland ja. om vier uur middags. Uh, iedereen die een ticket heeft aangeschaft om vandaag aanwezig te zijn online bij dit event, krijgt van mij een e-mail met de informatie erover. Ook de informatie over Mehmet en Coraline, uh, hoe ze hen kunnen bereiken. Um, heb je iets te vragen, heb je iets te zeggen, meld je aan voor de Q&A en doe mee in het Zoom-gesprek. Uh, maar meld je wel even aan, want dan weten we dat je erbij bent en kunnen we daar rekening mee houden. Um, ja, ook bedankt dat je mee hebt gedaan vandaag en ook bedankt voor je inbreng via Sharon. En dan uh, gaan we hem hiermee afsluiten.